Langs de westzijde van de Bennekomseweg en de Edeseweg ligt het twee richtingen fietspad dat onderdeel is van de doorfietsroute Ede-Wageningen. Het doel van deze doorfietsroute is om zoveel mogelijk zonder onderbrekingen door te kunnen fietsen. Daarom wordt er ook een fietstunnel onder de nieuwe weg richting de A12 aangelegd. De afdaling begint direct na de huidige sportparkweg die je hier aan de rechterkant ziet. Deze weg is nu nog voor auto's toegankelijk maar verandert met de komst van de parklaan in een fietspad. Met een hellingspercentage van maximaal 4% kom je na de tunnel weer op gelijke hoogte met de automobilisten uit, iets voor het viaduct van de A12. Hier kun je je weg naar het zuiden vervolgen richting Bennekom, ook kun je hier de Edesweg oversteken richting de kaasboerderij op landgoed Hoekelum.